Zo, hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Uh, ja, zondagmorgen. Lekker hard gelopen weer. Uh, uh, <tie> ja, ik heb lekker gelopen. Uh, alleen qua tijd, uh, ik vat hem even niet. Ik, uh, ik ben in, in, uh, in tijd en tempo ben ik achteruit gegaan. Uh, ik kan het eigenlijk uh, moeilijk verklaren. Ik weet het niet. Oh. Ik snap het even niet. Uh. <tie> ja, Natuurlijk kunnen er verschillende oorzaken zijn. Of of uh, weet ik wat. Uh, <tie> maar ik krijg er de vinger niet achter hoe dat het komt. Natuurlijk kun je zeggen van uh, leeftijd. Oké, okay, dat kan. Uh, daarentegen op een of andere manier, ik voel me wel gewoon fit. Het is niet zo dat ik... Dat als je zegt van, uh, daar is de, de oorzaak. Of een oorzaak uh, die er zou kunnen, kunnen zijn. Dat ik niet fit genoeg ben, of me niet lekker voel, of dat is het maar niet. Maar ja, in, de, in, de, in de gegevens die ik dan op de telefoon heb, die, ja, zie ik toch dat ik, uh, ja, dat daar, dat daar iets is. En, uh, en ik kom er niet echt, echt achter. Dat vind ik vreemd. Uh, misschien moet ik me ook niet, niet uh, al te blind op, uh, op staren. Dat. Maar ja, dat, het, het, het, het, het, um, en, uh, gek genoeg het houdt me wel een beetje bezig. Omdat ja, je wil, uiteindelijk wil je toch ook uh, vooruit. Wil, uh, ik, wil nog, ik heb nog steeds een doel om, uh, om vijf rondjes te lopen. Ik heb vandaag inderdaad gewoon vier rondjes gelopen. Uh, vorige week uh, watermatriede had te maken met de temperatuur. Nou was de temperatuur was eigenlijk goed. Uh, de tijd was goed op een of andere manier is dan een, een, een rondje 632 uh, loopt. We twee uh, vorig jaar nog, uh, uh, uh, zeg maar rond de 6, uh, zeg maar tussen de 6, en 615 liep. Ongeveer ja. En, en ja, mogelijke verklaring zou kunnen zijn uh, verandering van ondergrond. Er is een stukje wat nou heel erg zacht is met zacht zand en uh, ja, als dat dus gewoon hard is dan kun je het natuurlijk beter afzetten en je, uh, je tempo aanhouden. Maar als het zacht is dan glijd je iedere keer weg en ja, dan, uh, dan heb je extra kracht nodig en dat, dat kost natuurlijk ook energie. Het is mogelijk dat dat dan zeg maar, de, al de verklaring is die ik, uh, die ik mezelf al gegeven heb. Maar, dan nog. Uh, hoe dan? Hoe dat het dan kan dat er een groot verschil is. <tiek> ik weet het niet. Goed. Maar goed. Uh, we gaan in ieder geval. Tenminste, we, ik ga in ieder geval dan even naar de, naar de fitness. Alweer. Ook dat probeer ik een beetje vast te houden zolang we. Uh, als we daar met voetballen komen te zitten, dan uh, dat gaat dat niet. Uh, ja, dan moet natuurlijk naar het voetballen, dus dan zou ik nou naar huis doorgaan. Ik heb ik mijn oefeningen gedaan en dan uh, douchen en naar het voetballen toe. Vandaag zijn we vrij omdat we gisteren gespeeld hebben. Dus dan kunnen we lekker naar de fitness. Ja, en, uh, maar dat is ook lekker. Ik probeer dingen te meten, uh, vast te leggen voor mezelf. Ja, ik, ja, ik, ik, ik ben zo'n persoon. Ik wil dat dan toch een beetje op een of andere manier meetbaar hebben voor mezelf. Dus pak ik hetzelfde rondje, pak ik hetzelfde ja, programmaatjes. Daar probeer ik wel wat in af, in af te wisselen. Dus ik heb verschillende uh, trainingjes in mijn telefoon gezet, hier bij, bij de fitness. Uh, dus ik probeer wel, uh, dat wel te wijzigen. Ja, weet je, misschien moet ik het, uh, het rondje hardlopen wel gaan wijzen de andere kant op misschien. Gewoon uh, het rondje een keer andersom lopen. Lekker eens een keer gek doen. Misschien een idee voor volgende week. De volgende week als ik dan gaat hardlopen, dat ik het rondje uh, niet terug uit, maar andersom loop. Dus zeg maar uh, een beetje terug uit. <laughs> nou, zoals we dan zien. Ga ik nu parkeren bij de fitness. Appa. Dan zou ik zeggen. Als je deze weer leuk hebt gevonden, blauw duim omhoog. Even abonneren op de kanaal. Dan zie je volgende keer terug. Oeh, ik zie dat de vooruit schoongemaakt moet worden. Het is een beetje vettig. Een beetje vies. Dus. Ik zou zeggen. Tot de volgende keer. Dan zeg ik tjoe.